Goedendag. Het is redelijk rustig weer in Nederland. Er staat wel een stevige wind, maar qua buien valt het reuze mee. Zo af en toe komt er zo'n een storing over en die brengt dan een paar stevige buien. Maar vaak zien we toch ook dit soort luchten, blauwe luchten en stapelwolken. De komende dagen gaat dat veranderen. Ja, het wordt wel wat wisselvalliger weer. Maar er zijn zeker momenten dat het er ook zo gaat uitzien. Aan de hand van het Amerikaanse model gaan we eens even naar de komende tien dagen kijken. En we zien in eerste instantie hoge druk boven Centraal-Europa en Zuid-Europa. En de lage drukgebieden die liggen boven de oceaan. Dat is een setup zoals we dat noemen die we echt wel heel regelmatig hebben in ons land. Want dat levert een zuidwestelijke stroming op. En met die zuidwestelijke stroming wordt over het algemeen toch wat zachtere lucht aangevoerd. We gaan dan ook niet de komende periode zien dat de temperatuur fors naar beneden gaat. We gaan ook niet zien dat de temperatuur fors omhoog gaat. Hij blijft de komende tijd toch wel een beetje kabbelen. Als we de animatie aanzetten dan zien we dat storingen die bij die depressies horen af en toe dichtbij komen soms ook kunnen passeren. Dat betekent een wisselvallig weerbeeld want die natte periodes worden ook weer afgewisseld met wat drogere periodes. De kaart is van woensdagavond. We zien morgen een storing in de buurt komen. Dan wordt het tijdelijk weer wat rustiger. Dit is bijvoorbeeld zaterdagochtend. Het zou zomer eens een hele mooie ochtend kunnen zijn. Die zaterdag ziet er niet verkeerd uit, want dan is er een uitloper van een hoge drukgebied. Een rug, zoals we dat noemen, die trekt dan over Nederland en zorgt dan tijdelijk voor echt mooie omstandigheden met ook wat minder wind. Maar als die rug gepasseerd is, dan zien we op zondag juist weer een storing overtrekken. En dan is het weer een stuk natter. En dan volgende week, dan lijkt het erop dat het hoge drukgebied wat meer naar het noordwesten gaat trekken. En dat zorgt ervoor dat storingen wat minder makkelijk bij ons kunnen komen. Af en toe kan er natuurlijk nog wel eens een storingje passeren. Maar over het algemeen toch wat droger weer volgende week. Maar nog steeds die zuidwestelijke stroming waarin die relatief zachte lucht wordt aangevoerd. Die temperatuur die gaat geleidelijk aan wel wat dalen. Maar over het algemeen blijft het gewoon te zacht voor deze tijd van het jaar. Normaal is het zo'n 11, 12 graden begin november in de middag. We pakken de weerkaart van morgen erbij. Wolken en zon en af en toe ook neerslag. Regionaal kan er een beetje regen vallen als die storing gaat passeren. Grootste kans is toch wel voor het noordwesten en westen van het land. In het binnenland zal de neerslag een stuk minder zijn. Er kan een enkel buitje vallen, maar over het algemeen is het dat droog weer. 14 tot 16 graden wordt het bij matige tot vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen. Aan zee kan het af en toe even iets harder waaien. En de dagen erna, nou dan zien we dat die temperatuur wel iets gaat dalen. We komen uit op zo'n 12 13 graden met op vrij toch ook nog wel diverse buien en zaterdag juist die dag dat het er wat beter uitziet. Dan zijn er meer opklaringen, laat de zon zich zien, wind is dan ook wat minder. Op zondag daarentegen juist weer meer regen. Als ik een beetje naar achter ga staan, dan kunt u dat ook zien. En dan die week erop, ik gaf het al aan, dat lijkt dan wat droger weer op te gaan leveren. Qua temperatuur verandert er niet zoveel. Die temperatuur die blijft zo'n beetje rond die 13, 14 graden overdag zoals het er nu naar uitziet. En de nachten, nou die zijn niet echt koud hoor, want de temperatuur ligt vaak gewoon boven de 5 graden. En dat heeft er ook mee te maken omdat het gewoon lekker door blijft waaien. Dat het uh, over het algemeen niet heel sterk gaat afkoelen. En natuurlijk ook met een gebrek aan echt koude lucht. Dan nog even naar de neerslagkans kijken, want dan zien we dus die verandering heel duidelijk. De komende dagen best wel kans op neerslag, hoewel die woensdag, dat is dan vandaag, dan valt het allemaal reuze mee. Maar donderdag en vrijdag moeten we toch wel met die buiactiviteit rekening houden. Zaterdag is die wat droge dag met ook echt wel zonnige periode en zondag dan die natte dag. Maar daarna, ja over het algemeen een vrij... Lage kans op neerslag, kortom, dat ziet er allemaal wat droger uit. En met een zonnetje erbij kan het een best mooie dagen opleveren. Nog een fijne dag.